Susanna, Thomas en Ruben maakten een heerlijke wandeling met z'n drieën. Susanna heeft dit alles nooit zien uitkomen tot vandaag dan. Thomas wilde een vader zijn voor Ruben en Ruben zag Thomas als zijn eigen vader. Hoe perfect kan dit zijn? Oh Eenmaal terug van de heerlijke wandeling heeft Susanne zich aan de belofte gehouden die ze had gemaakt met Ruben en gebeld naar de hondenfokster om te vragen hoeveel weken de puppy's moesten blijven bij hun mama. En de hondenfokster zei dat het nog maar drie dagen duurde voordat ze opgehaald konden worden.